Epidurale anesthesie, of ruggenprik, is een vorm van regionale anesthesie. Tijdens de epidurale anesthesie bent u bij bewustzijn. Dit gebeurt vooral bij operaties waarbij we meer napijn verwachten. Met deze ruggenprik verdoven we het gedeelte van uw lichaam waaraan u geopereerd wordt. Vaak wordt deze vorm van verdoving gecombineerd met algehele anesthesie. Op de OK vraagt de anesthesioloog u rechtop te gaan zitten met de schouders ontspannen, de kin op de borst en een bolle rug. Dit is de beste houding voor de ruggenprik. Uw huid wordt eerst gedesinfecteerd en voorverdoofd. U krijgt dan de ruggenprik. Dit kunt u als een lichte druk ervaren. Hierna wordt via de naald een dun slangetje ingebracht. Dit heet een epiduraal katheter. Het kan zijn dat een zenuw iets opzij wordt geduwd. Dit voelt als een klein schokje naar de benen. De naald wordt verwijderd en het slangetje wordt vastgeplakt. Dit slangetje kan gebruikt worden om langdurig pijnstilling te geven en kan meerdere dagen blijven zitten na de behandeling. Tijdens deze verdoving kunt u soms niet plassen. U krijgt daarom een blaaskatheter.